Mijn niet-zo-goede voornemen voor het nieuwe jaar is meer opwarmmaaltijden voorzien. Wel uh, zelfgemaakte, hè. Geef toe, altijd klaarstaan voor je gezin in combinatie met een drukke werkweek. Best lastig. Daarom één avond per week is helemaal vrij voor mij alleen. En dan mag mijn gezin een eenvoudige ovenschotel mooi in de oven steken, moet ik aan niks denken en dan kan ik me helemaal laten gaan. Go!